We zijn nu bij uh, een prachtige villa in de Marken. Het zonnetje helpt weer mee door, dus wordt het weer wat moois. Uh, LNV 1020, geschikt voor 10 personen. Uh, top file, 5 slaapkamers, 4 uh, badkamers, uh, prachtig zwembad, mooi privé gelegen. komen in een prachtige omgeving. Ook hier hebben we nog best wat uh, beschikbaarheid deze zomer en ook in juni en uh, september en uh, oktober. Een zeer comfortabel huis. De die staan nog niet allemaal, um, die worden nu deze week allemaal neergezet. Het zwembad is in ieder geval klaar, dat is wel heel erg belangrijk.